No, no, Het no, is dus de afgelopen dagen zo ontzettend warm geweest dat ik dacht, laat ik eens een video maken. Over tips voor aftersun. Dus wat moet je nu eigenlijk wel en niet doen na het zonnen? Want soms kan je hart best wel een beetje rood en gevoelig zijn. Of zelfs heel erg verbrand. Als je te lang in de zon hebt gezeten. Ik hoop het niet voor je, want het is echt super pijnlijk. Uh, maar met deze zonkracht kun je echt al in de schaduw gewoon verbranden. En dat is erg vervelend. Maar ook als je niet verbrand bent in de zon. Dan is aftersun gewoon enorm belangrijk. Dus in deze video ga ik je tips geven over wat je juist wel moet doen. En niet moet doen na het zonnen. Laten we maar beginnen met de eerste don't. De eerste don't die ik voor je heb is scrub. Scrubben mag je echt alleen doen voor het zonnen. Absoluut niet na het zonnen. Want dan is je huid al een beetje rood en warm door de zon. En als je dan juist gaat scrubben, dan, en dan maak je je huid alleen nog maar roder. En eigenlijk irriteer je daarmee de huid. En zorg je ervoor dat de huid zichzelf niet rustig kan herstellen. Dus absoluut. Niet scrubben. Niet scrubben, doe het niet. <laughs> Tweede don't, wat je absoluut niet mag doen als je hebt gezond. Je mag absoluut niet naar de sauna. Je mag echt niet naar de sauna. Want het is gewoon niet goed voor je huid. Je huid moet even rustig bijkomen. Sauna is veel te heet, geeft veel te veel, ja, oefent veel, te veel warmte uit op je huid. En je hebt echt alleen maar verkoeling nodig. Dus niet naar de sauna gaan. De derde don't die ik heb is uh, achter elkaar zonnen, blijven zonnen. Dus dag na dag na dag. En het is natuurlijk heerlijk om lekker te bakken. En zeker als je op vakantie bent. Maar gun jezelf ook gewoon een dagje dat je even niet in de zon ligt. En dat je je huid die rust runt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. De vierde don't voor na het zonnen... Is je benen harsen of je armen harsen. Ga absoluut niet je armen of je benen harsen. Want je armen, weet je, die heeft het al wat zwaarder. En als je dan je huid gaat harsen, dan geef je nog eens een extra schop tegen je huid aan. Dus uh, vooral niet doen. Laat die huid lekker met rust. Doe het vooral niet. Oké, okay, dat zijn eigenlijk de ergste dingen die je kunt doen na het zonnen. Nu over op wat je juist wel kunt doen. Nou, als allereerste, koop een goede aftersun. Ik hoop gewoon een heerlijke aftersun naar eigen wens. Er zijn eigenlijk geen slechte aftersuns te koop. Ze hebben allemaal wel iets van um, aloe vera in zich of eucalyptus of menthol. Wat voor koelend werkt. Um, mijn favoriet is deze van Lancaster. Ten Maximizer zorgt ervoor dat je kleurtje ook nog eens extra lang mooi blijft zitten. Dus uh, 1 plus 1 maakt 2. <laughs> en hij ruikt zo lekker. Ik vind het echt heerlijk. Echt die, die, die, ja, ik ben gewoon verslaafd aan die geur van Lancaster. Het is echt gewoon super fijn. Het ruikt zo, zo lekker. Wel erg vrouwelijk. Dus ik denk dat mannen het niet heel erg lekker zullen vinden. Maar goed, elke andere aftersun is ook goed. Je hebt ook van die gel. En die is ook echt heel erg fijn. Aloe vera gel. Die van die surfers gebruiken. Ook echt een aanrader. En de tweede doel die je moet doen. Neem een verkoelend bad of een verkoelende douche. Zet hem vooral niet heet... Maar draai de temperatuur juist wat omlaag om je huid nog wat meer af te koelen. Dat is zo fijn. Het is gewoon heel weldadig. Zeker ook na deze warme dagen. Ook al heb je niet eens gezond, maar je hebt op het kantoor gezeten. Ik heb vandaag de hele dag binnen gezeten. Is gewoon een verkoelende douche aan het eind van de dag. Zo heerlijk. Gewoon super lekker. <laughs> ik heb er nu heel erg zin in. Want ik heb het echt ontzettend warm. Oké. Okay. Uh, wat ik nog trouwens wilde zeggen over die aftersun. Aftersun is niet... Alleen voor als je verbrand bent. Het is gewoon elke keer dat je hebt gezond. Eh, ochtends of avonds. Het is echt lekker om je gewoon uh, ja, twee keer per dag in te smeren af te sun. Als ik bijvoorbeeld echt super erg verbrand was. Dan smeerde ik me zelfs meerdere keren per dag in. Eh, nadat ik had gezond. Um, voor het slapen gaan, de volgende ochtend weer, volgend ontbijt. Um, nou ja, ik, uh, zo vaak mogelijk dat het gewoon heel erg pijn voelt voor je huid. Dus achterzin is niet alleen voor echt na Maar gebruik het gewoon wanneer je er baat bij hebt, en wanneer jij er zin in hebt. Want dat is het belangrijkste. De camera verschiet telkens van kleur. En ik word er helemaal stressig van. Maar hij is nu wat geler Maar ik laat hem maar gewoon zo staan. Want ik kan er even niks aan veranderen. Dus laten we maar verder gaan met de douche. Ook een doel is om een lekker hydraterende masker te nemen. Echt voor je gezicht is dat gewoon zo, zo, zo ontzettend fijn. Uh, je kunt zelf een maskertje maken met een beetje honing en yoghurt. En dat is zo lekker voekoolend. Het, ja, het is echt heerlijk voor je huid. En je huid voelt heel erg opgefrist en gehydrateerd aan. Dus dat is zeker een tip die ik je wil meegeven. En de aller, allerlaatste tip die ik voor je heb, wat je moet doen... Als afdus in na het zonne is veel water drinken. Water is echt heel erg belangrijk om jezelf ook van binnenuit te hydrateren. Want je, ja, als je zond dan raak je ontzettend veel vocht kwijt. Je zweet natuurlijk enorm omdat het zo gigantisch heet is. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om te blijven drinken. Waardoor, daardoor gaat je huid er ook echt veel mooier en stralender uitzien. Dus de allerlaatste tip, de goedkoopste eigenlijk van allemaal. Eh, drink veel water tijdens, maar ook na het zonne. Om je huid echt in topconditie te houden. Nou, dit waren eigenlijk alle tips die ik voor je heb. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En dat je het leuk vond. Um, geef een duimpje omhoog. Als dat zo was. Heb je nog tips, vragen, suggesties, andere dingetjes? Laat het me weten, want dat vind ik echt ontzettend leuk. En abonneer je nog even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!